Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 21 oktober. Eén geheel worden betekent van elkaar genieten. Het Bijbelvers voor vandaag staat in 1 Petrus 3 vers 1 tot 2. Voor u vrouwen geldt hetzelfde. Erken het gezag van uw man. Alles wat eerbied omvat: te respecteren, achting, waardering, bewonderen, toewijding, liefde hebben en te genieten van je man. Je kunt zoveel plezier in een huwelijk hebben als je van elkaar begint te genieten. Wist je dat God jullie niet bijeen heeft gebracht om je ellendig te voelen? Hij heeft jullie niet bij elkaar gebracht om ruzie te maken, op elkaar af te geven of elkaar proberen te veranderen. De Bijbel zegt duidelijk dat er een vrouw van haar man moet genieten. Maar ik geloof dat deze tekst in een huwelijk op beide partijen van toepassing is. Maar ik hoor zelden een vrouw zeggen, weet je wat, ik geniet echt van mijn man. Of hoor ik een man zeggen, ik geniet echt van mijn vrouw. Maar God wil dat we in een huwelijk van elkaar genieten. Hij wil dat jij en je echtgenoot samen lachen en plezier hebben. Ik besef dat dit niet altijd makkelijk is. Een huwelijk heeft zeker haar uitdagingen, maar ondanks jullie verschillen mag je God vragen om je de mooie dingen van je echtgenoot te laten zien. Vraag hem je te helpen om je echtgenoot te zien op de manier waarop hij dat doet omdat Hij Hem lief heeft en voor Hem gestorven is, evenzo Hij voor jou is gestorven. Als je vanuit Gods perspectief naar elkaar kijkt, zal als vanzelf je hart gevuld worden met blijdschap en zul je in staat zijn om van je echtgenoot te genieten. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heer, ik wil van mijn echtgenoot genieten.